Welkom. In deze video laat ik jullie zien hoe je breuken kunt vermenigvuldigen. Oké, okay, daar gaan we. Weet je het volgende? 2 keer 2 is 4. 3 keer 7 is 21. 5 keer 9 is 45. Zijn deze sommen geen probleem voor je? Gefeliciteerd. Je kunt breuken vermenigvuldigen. Je weet het nog niet. Of je gelooft het nog niet, maar breuken vermenigvuldigen is echt super gemakkelijk. Het enige dat je moet kunnen is getallen vermenigvuldigen. Laten we eens de breuk 1 tweede vermenigvuldigen met 1 tweede. En omdat we nu met wiskunde bezig zijn, gebruiken we als vermenigvuldigingsteken gebruiken we een punt. Oké, okay, breuken vermenigvuldigen. Als je breuken wilt vermenigvuldigen, vermenigvuldig je eerst de tellers, dat zijn de getallen die boven de streep staan, dus je vermenigvuldigt eerst de tellers met elkaar. In dit geval 1 keer 1. Vervolgens vermenigvuldig je de noemers met elkaar. En De noemers dat zijn de getallen die onder de streep staan. In ons geval 2 keer 2. Wanneer we nu kijken naar onze breuk die we als uitkomst hebben gekregen, zien we dat in de teller. 1 keer 1 en in de noemer 2 keer 2 staat. 1 keer 1 is natuurlijk 1 en 2 keer 2 is 4. Dus we hebben de breuk 1 vierde. Dit is hoe je breuken vermenigvuldigt. Dus als je twee breuken met elkaar wilt vermenigvuldigen, vermenigvuldig je de tellers met elkaar en je vermenigvuldigt de noemers met elkaar. Dus als ik de breuken 5/6 en 3/4 met elkaar wil vermenigvuldigen, dan vermenigvuldig ik de tellers 5 keer 3 en ik vermenigvuldig de noemers 6 keer 4. En dit geeft 15/24. Hé, hey, ik hoor je denken, kunnen we die breuk niet vereenvoudigen? Inderdaad, 15/24 kunnen we nog vereenvoudigen. Wanneer je een breuk kunt vereenvoudigen, moet je hem ook vereenvoudigen. 15 en 24 zijn beide deelbaar door 3, dus we krijgen als eindantwoord 5 achtste. Ben je er al van overtuigd dat het vermenigvuldigen van breuken echt heel makkelijk is? Er is echter één ding waar je goed op moet letten. Wanneer er hele buiten de breuk staan, zoals 2 1 zesde, en dit noemen we trouwens een samengestelde breuk, dat is altijd handig om te weten voor op feestjes. Dan moeten we de helen weer in de breuk schrijven. Oftewel, 2 1 6 wordt 13 6 Zo'n breuk waarvan de teller groter is dan de noemer, dat noemen we een onechte breuk. En ook dit is weer handig om mee op te scheppen op feestjes. Dus niet vergeten, zijn er helen uit de breuk gehaald, bijvoorbeeld 3 2 5 dan moet je deze helen weer zo snel mogelijk in de breuk schrijven. 3 2 vijfde wordt dan 5 keer 3 plus 2 is 17 5 En pas wanneer je het antwoord hebt gegeven, haal je de helen weer uit de breuk. Overigens doe ik dit niet alleen bij het vermenigvuldigen van breuken, maar ook bij optellen, aftrekken en delen van breuken. Het is niet altijd nodig, maar de kans dat je een fout maakt, wordt een stuk kleiner. En wie wil dat nu niet? Oké, okay, Gerdes, uh, dit is allemaal leuk en aardig, maar hoe zit het nu als ik meerdere breuken met elkaar wil vermenigvuldigen? Geen paniek, dit gaat op precies dezelfde manier. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld. 1, 2 derde, keer 2 vijfde, keer 1 vierde. Dus een vermenigvuldiging van drie breuken. Ik zie dat de eerste breuk een samengestelde breuk is. Dus voordat we verder gaan, ga ik eerst de helen even in de breuk zetten. We krijgen dan 5 derde keer 2 vijfde keer 1 vierde. Ook nu weer tellers keer elkaar en noemers keer elkaar. We krijgen voor de tellers 5 keer 2 keer 1 en voor de noemers hebben we 3 keer 5 keer 4. 5 keer 2 keer 1 is 10 en een noemer wordt 3 keer 5 keer 4. En dat is 60. We hebben nu 10 zestigste. Kunnen we deze breuk nog vereenvoudigen? Jazeker kan dat. Teller en noemer zijn immers beide deelbaar door 10. Teller en noemer delen door 10 geeft de breuk 1 zesde. Zoals je kunt zien, gaat de vermenigvuldiging van meerdere breuken op dezelfde manier. Het vermenigvuldigen van breuken heb je ook nodig voor vraagstukken waar je deze vermenigvuldiging van breuken niet zo snel verwacht. Bijvoorbeeld, welk deel is de helft van een halve taart? Eigenlijk is dit niks anders dan de vraag een half keer een half. En dit is één vierde. Je zou dus kunnen zeggen dat de helft van een halve taart, dat is een kwart taart. Of, je krijgt één derde deel. Van 93 euro. Welk bedrag krijg je dan? Dit is eigenlijk niks anders dan de som 93 keer 1 derde. 93 keer 1 derde is, als je wil mag je 93 schrijven als 93 eende. Dit is 93 derde. En 93 gedeeld door 3 is 31. Je krijgt dus 31 euro is het nu tijd om te oefenen. Ik heb voor jullie een viertal oefenopgaven. En als het je lukt om deze opgave te maken, dan heb je al hele grote stappen gemaakt. Want dan beheers je de basis van het vermenigvuldigen van breuken. Maar om een goed cijfer op de toets te halen, moet je natuurlijk wel blijven oefenen. Je kunt de video nu even pauzeren en proberen de opgave zelf te maken. En daarna kijk je of je dezelfde uitwerkingen hebt. Oké, hey, is het gelukt? We starten met de eerste opgave. We hebben 5 achtste keer 3 zesde. We krijgen 5 keer 3 en 8 keer 6. Deze vermenigvuldiging gaan we niet elke keer noteren. Dit mag je gewoon uit het hoofd doen. We krijgen 15 48ste En 15 48ste kunnen we nog vereenvoudigen. Want de teller en de noemer zijn deelbaar door 3. En beide delen door 3 geeft 5 zestiende. Gaan we naar de tweede. We hebben 2 1 derde keer 1 vierde. Hé, hey, een samengestelde breuk. Direct maar even schrijven als een onechte breuk. Oftewel 7 derde. De 7 derde moeten we nu vermenigvuldigen met 1 vierde. 7 keer 1 wordt 7, 3 keer 4 wordt 12, dus we krijgen 7 twaalfde. Zijn we aanbeland bij 3 keer 2 zevende. Een manier om dit aan te pakken is de 3 te schrijven als breuk. Dit kunnen we doen door er 3 eenden van te maken. Deze vermenigvuldigen we vervolgens met 2 zevende. Teller keer teller en noemer keer noemer geef 6 zevende. 2 derde keer het 3 vierde keer 4 vier vijfde. We zien een vermenigvuldiging van drie breuken. Gelukkig verandert er niets aan de manier van berekenen. We gaan nog steeds de tellers met elkaar vermenigvuldigen. En uiteraard gaan we ook nog steeds de noemers met elkaar vermenigvuldigen. Tellers vermenigvuldigen geeft 2 keer 3 keer 4. En de noemers vermenigvuldigen geeft 3 keer 4 keer 5. 2 keer 3 keer 4 is 24. En 3 keer 4 keer 5 is 60. Inderdaad, de oplettende kijker heeft gelijk. We kunnen deze breuk nog vereenvoudigen. Zowel 24 als 60 is deelbaar door 12. En wanneer we de teller en de noemer delen door 12, krijgen we 2 vijfde. Ging het goed? Oké, okay, goed gedaan. Met deze vermenigvuldiging van 3 breuken, zijn we aan het einde gekomen van deze video? Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. En mocht je nog opmerkingen of vragen hebben, zet deze dan even in de reacties onder de video. Uh, voor nu, bedankt voor het kijken en wie weet tot een volgende keer.